Beleggen brengt natuurlijk altijd een risico met zich mee. En om dit risico enigszins te beperken, is het van belang dat je diversifieert binnen jouw portfolio. En ETF's zijn een makkelijke manier om dat te doen. Makkelijker beleggen maakt het beleggen natuurlijk al een stuk leuker. Maar je kan natuurlijk ook investeren in dingen die je echt leuk vindt. Je hebt speciale ETF's in veel verschillende sectoren of bedrijven die bijvoorbeeld gelinkt zijn aan een sector. Ben je geïnteresseerd in bijvoorbeeld games? Het is een e-sports-ETF van, van EC, meer van de blockchains. Of staat duurzaamheid hoog in het vaandel? Dan kan je ook kiezen voor een duurzame ETF. Een nieuwe trend is beleggen in Domotica. Domotica is domus, betekent huis en informatica. Ofwel huisautomatisering. Denk hierbij aan de robotstofzuigers. Of denk aan de Tesla-bot. Wil jij investeren in Domotica? Dan komt een halfgeleider-ETF van te pas. En onthoud, halfgeleiders, die heb je ook weer nodig voor games, duurzaamheid en blockchain